Hoi en uh, leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video uh, ga ik laten zien hoe je een uh, beveiligingssysteem kan maken met Homey. Hiervoor uh, gebruiken we de Heimdall app. Uh, we gaan uh, de Heimdall app een klein beetje doorlopen en we gaan wat flows maken om uh, een, echt een alarmsysteem te maken. Dus uh, laten we snel gaan beginnen. Als je de Heimdall app uh, hebt geïnstalleerd dan gaan we als eerste naar de apparaten uh, tabblad in de Homey app. En dan gaan we een knop toevoegen. Daarvoor ga je het plusje rechtsboven in de hoek. Dan zoek je de Heimdall-app op. Daar klik je op. Dan zie je hier twee knoppen: alarm en modus. De alarmknop is om een actief alarm te deactiveren. Dus die zou je bijvoorbeeld uh, uh, op de homepagina kunnen zetten, zodat je makkelijk snel het alarm uit kan zetten. Die functie zit ook bij de modusknop. Uh, en met de modusknop kan je het alarm inschakelen, uitschakelen of uh, gedeeld inschakelen. Dus we gaan voor nu de modusknop toevoegen. Dus daar klikken we op. Vervolgens klik je op installeren. En dan moeten we eventjes wachten. Dan krijgen een kleine wizard te zien waarmee we de knop kunnen gaan installeren. Nu uh, zien we hier Surveillance staan. Hij is al aangevinkt. Dus we kunnen meteen op volgende klikken. En nu zal de knop ook toegevoegd worden aan de apparatentablet. tablet. Dus daar moeten we even op wachten. En nu zien we hier de knop staan. Als we erop lang op drukken, dan zien we hier ingeschakeld, uitgeschakeld of deels ingeschakeld. Daarmee kan je de status van het alarm veranderen. We dus zien hier nog een knop, hier kan je het alarm mee deactiveren. En we krijgen hier nog een, uh, een status uh, te zien van het alarm. Dus dat kan je met de statusknop. De modusknop. Uh, we gaan nu eventjes naar de Heimdall-app om te configureren. Daarvoor uh, gaan we naar de tablet meer. Dan gaan we naar apps. En vervolgens zoek je de Heimdall-app weer op. En daar klik je op. Dan ga je naar de configureer app en dan komen we op de instellingenpagina van Heimdall terecht. En dan ga je naar het tabblad apparaten en vervolgens naar instellingen. Op dit tabblad krijg je alle sensoren te zien uh, die je op Home hebt aangesloten en die je zou mee kunnen nemen in je beveiligingssysteem. En je kan je voor elke sensor apart zeggen wat je wilt die sensor doet. Je kan een sensor laten loggen. Je kan hem zeggen dat hij meegenomen moet worden als het alarm uh, ingeschakeld wordt. Je kan zeggen dat hij mee moet genomen worden als het alarm uh, gedeeltelijk wordt ingeschakeld. En je kan zeggen dat hij vertraagd moet worden. Uh, de vertraagd functie is voor als je bijvoorbeeld uh, op de voordeur heb je een sensor zitten en uh, die wil je vertraagd hebben omdat als je de deur open doet, dat er niet meteen het alarm afgaat dus daar kan je eventjes over nadenken welke sensoren je dat wil hebben dan kan je een paar sensoren aanklikken ik uh, zeg bijvoorbeeld volledig op de voordeur en hij moet uh, bij gedeeltelijk en ik wil hem vertraagd hebben de gang wil ik bijvoorbeeld uh, bij volledig hebben en niet bij gedeeltelijk, want als ik uh, s'avonds s avonds of nachts naar de wc wil en ik zet hem op gedeeltelijk, zou het alarm afgaan. Dus dat uh, wil ik niet, die wil ik alleen bij volledig. En de kolkondeur wil ik bijvoorbeeld volledig en gedeeltelijk. Zo kan je dus eventjes uh, voor elke sensor kijken wat je wil. De voordeur wil ik bijvoorbeeld alleen gelogd hebben. Daar hoef ik geen melding van te krijgen. En zo kan je dat uh, aangeven kunnen we nu even kijken naar de instellingenpagina. Hier kan je eventueel nog andere instellingen doen. Bijvoorbeeld inschakelcontrole, dat die voor alle sensoren controleert of ze goed zijn. En je kan je ook Homey wat dingetjes laten vertellen. Je kan hem laten aftellen, je kan laten zeggen dat de toezichtmodus veranderd is. Je kan laten vertellen of het alarm wordt of gedeactiveerd en zo kun je nog wat andere instellingen doen dat is helemaal wat je zelf prettig vindt dus daar moet je gewoon even kijken wat je wil en dan kan je dat hier eventueel instellen gaan we nu naar de flow editor om wat flows te maken oké okay, we zijn nu in de flow editor en we gaan beginnen met een flow om de toestichtmodus te veranderen om het alarm in te schakelen daarvoor klikken we op create een flow en gaan we de flow een naam geven. Inschakelen. En dan beginnen we bij de als kolom. Je zou hier een knop kunnen toevoegen. Ik heb hier een drukknop van Vibaro. Die zou ik kunnen instellen en dan zeg ik bijvoorbeeld uh, drie keer ingedrukt ik heb hier ook nog eventjes een ander voorbeeld voor de als kolom als jij bijvoorbeeld een status knop hebt gemaakt om je huis in een bepaalde status te zetten als je weggaat of thuis komt dan zou je deze hier ook kunnen toevoegen zodat het alarm automatisch wordt uh, ingeschakeld als jij bijvoorbeeld uh, weggaat naar de n kolom en dan ga ik wel opzoeken En dan zeg ik toezichtmodus is. En dan verander ik de waarde in de rechterkolom in uitgeschakeld. En vervolgens ga ik naar de dan-kolom. Dan zoek je de surveillance knop op die we hebben toegevoegd net op het apparaatpagina. En dan zeg je stel toezichtmodus in. Op ingeschakeld en dan klik je op save. De flow die we nu hebben gemaakt is dat als je drie keer op de knop drukt, in mijn geval dan. Uh, en de toezichtmodus is uitgeschakeld, dan stelt hij de toezichtmodus in op ingeschakeld. Dus dan zal het alarm volledig worden ingeschakeld. Nu willen we ook een flow maken waarmee we het alarm weer kunnen uitschakelen. Dus we gaan weer een nieuwe flow maken. Nu klikken we links in de hoek op nieuwe flow. En dan zeggen we nou, nou, uitschakelen. Nou voegen we weer de uh, knop toe die we hebben gebruikt, want ik zei bijvoorbeeld een knop bij de vorder kunnen maken die je kan gebruiken om het alarm in en uit te schakelen dus dan zeg ik weer de drukknop. knop ik zeg net zoals in het andere voorbeeld kan je ook hier in de als kolom weer een andere kaart neerzetten. mocht je toevallig een status knop thuis hebben dan zou je die hier heel goed kunnen toevoegen en als de status thuis wordt geactiveerd dat dan automatisch het alarm wordt uitgeschakeld uh, weer drie keer ingedrukt en hier vul ik weer de handbal app en dan zeg ik toezichtmodus is en dan zeg ik ingeschakeld kan ik zo laten staan en dan gaan we door naar de tankkolom. Daar gaan we weer de surveillance knop toevoegen die we net op de, de apparatenpagina hebben toegevoegd en dan zeggen we stel toezichtmodus in en nu zeggen we uitgeschakeld en vervolgens klik je weer op save dus als ik nu drie keer de knop indruk en de toezichtmodus is ingeschakeld dan zal die het alarm uitschakelen dit zo kan je er ook eentje maken voor uh, deels inschakelen zou je maar alleen die knop misschien al uh, vier keer moeten zetten oké okay, nu hebben we twee flows gemaakt om het alarm in en uit te schakelen maar nu gaat er nog niet een uh, sirene af en die willen we natuurlijk ook gaan maken dus we klikken weer op linksonder in de hoek op nieuwe flow geven we deze weer een alarm naam alarm actief en dan gaan we beginnen in de als-kolom. Gaan we weer uh, handel opzoeken. En dan zeggen we: het alarm is geactiveerd. Even kijken, deze. En vervolgens gaan we naar de N-kolom. Toezichtmodus is, selecteren we daar. Zeggen we: ingeschakeld. En dan kunnen we uh, hier bijvoorbeeld hier sirenes toevoegen. En dan kan ik zeggen, ik zet sirene aan. Ik uh, vind het ook wel makkelijk om een uh, berichtje op een telefoon te krijgen. Dus dan zeg ik oh, mobiel, dan zeg ik, stuur ik pushbericht. Je zou even ook tele Telegram kunnen gebruiken of uh, pushover net wat jij prettig vindt. Selecteren we hier een gebruiker en zeggen we als tekst het alarm gaat af. En je zou eventueel nog meer dingen hier in de dan kolom kunnen toevoegen. Dat is net wat je prettig vindt. Klik er eerst even op save. En de flow die we nu hebben gemaakt is als het alarm is geactiveerd en de toezichtmodus is uh, ingeschakeld. Dan zet de sirene aan en uh, stuur een berichtje. Nou uh, moeten we ook nog een flow gaan maken om het alarm weer uit te schakelen. Dus we klikken weer links onder in de hoek op nieuwe flow. En vervolgens gaan we uh, beginnen met een naam. Alarm in actief en dan gaan we in de als kolom beginnen en dan nou doe ik weer de knop op en dan kan ik bijvoorbeeld zeggen ik wil een vijf keer indruk en uh, we gaan de heimbal Even opzoeken, heimbel, dan zeg ik alarm uh, is actief, dan zeggen we deactiveer alarm, klik je op save, dus nu hebben we een flow gemaakt dat als ik de uh, drukknop 5 keer indruk, en het alarm is actief, dan zal die het alarm deactiveren. Je kan ook zoals ik net al zei de alarmknop van de Heimel app op de apparatenpagina toevoegen. Dan kan je hem ook deactiveren. Maar nu heb je een hardwarematige knop gemaakt in deze flow waarmee je het alarm zou kunnen deactiveren. Zo maak je dus een alarmsysteem met HOMI en heimdal. Mocht je nou nog vragen hebben laat ze even achter in de reacties. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.